Hallo mensen, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is gta 511 die waren morgen. Vandaag ga ik een pad met fiets. Uh, en we pakken vandaag het uh, gebied van de Pier hier. Uh, maar we gaan ook gewoon lekker uh, rondom het strand eigenlijk. Gewoon dit hele gebied. Daar gaan we vandaag eens fietsen. En wie weet komen er daar ook nog meldingen. Ik durf het oprecht niet te zeggen. Ik zal trouwens even afstappen. Want ik heb weer een GoPro. En dat is super vet. Die heb ik weer van Daan. En Daan kennen jullie ook wel van de ambulance uniformen. Die, de nieuwe ambulanceuniformen die ik in mijn EUP had staan. Uh, dus Daan, uh, super bedankt daarvoor. Um, dus ja, die is in ieder geval weer terug. Nu, nu hebben we eigenlijk wel uh, weer wat mooie dingen bij, uh, voor het EUP. Maar ik weet namelijk ook dat er steeds meer mensen beginnen met modden. En dan worden er ook nieuwe koppels gemaakt en dat soort dingen. Dus binnenkort hebben we misschien weer wat we toen al hadden met de gave koppel. Uh, gave kogel weer in een vesten, dat soort shit. Maar gewoon... Um, niet, ja, gewoon dingen die wel gereleased worden, of in ieder geval wel, uh, die ik wel mag gebruiken. Dus dat is wel super tof. Uh, we gaan gewoon een rondje fietsen hier over de pier. Ik heb verder geen bijzonderheden om te melden. Uh, we gaan wat verdachte mensen aanspreken misschien, uh, of controleren. Het kan allemaal. De bel doet het, dat is het belangrijkste. Fietslampje achter doet het in ieder geval wel. En voor doet het ook, alleen die zie je nu niet. moeten we deze beste meneer wel even vragen of hij een vergunning heeft om hier op te treden maar dat gaan we niet doen uh, want je mag geloof ik niet zomaar optreden op straat de collega's zijn hier ook met de fiets ik weet alleen niet waar ze zijn maar vast ergens hier zo uh, ja en het, het wordt echt even afwachten of we een melding gaan krijgen hier op het strand en zo niet dan zorgen we er wel voor dat we een melding krijgen op het strand Of in ieder geval uh, in de buurt hey hier. Zullen we gewoon eens eentje inspanen. Ja, auto omgevallen. Right, op de pier. Nou, we gaan een dikke Prio-1 naartoe. Aan de kant, Prio-1, politiefiets. Let op, daar kom ik. wat je gek? Dikke stunts hier. Um, Yo, remmen, Wai, yo gek. Wim kan nou nog fietsen. Trengelingeling. Daar komt de brandweer aan. Nee joh, de politie natuurlijk op de fiets. Daarachter is iets gebeurd, zo te zien. Een uh, motorongeval. Daar gebeurde ook iets bij mij thuis. Iets viel om, ik weet alleen niet wat. Meneer laat ik knallen nou in ieder geval, ik weet niet of jullie het kon horen. Wow, <laughs> ik ben toch een topper hè, met die fiets. Meneer, kunnen mij horen? Nee, dat is niet mooi. Uh, hebben we omstanders? Nee, we hebben geen omstanders. Dan gaan wij een ambulance laten komen. Oh, ik zit 12-1. Graag een ambulance. Deze kan voor een Persoon. Die hier uh, naast de motor ligt niet Rijdt Rijd alsjeblieft, Prio 1. Daar komt wel een Vito. Daar komt de ambulance. Ja die heeft er zin Remmen, remmen, remmen, remmen. Rustig, rustig, rustig, rustig, rustig. Kijk goed. Oh, die collega ziet er raar uit. Die collega klopt, maar de vrouwelijke collega klopt niet helemaal. Dat is kerstman. Kerstvrouw dan. Nou, ze gaan eens kijken. Uh... Oké. Okay. mooie ambulance van het ministerie van mods goeiedag meneer, hallo Oké. Okay, was wat ik ga doen ik ga even wat gegevens van hem vragen oké okay, nou goed dan ga ik in ieder geval uh... Ik ga hem naar huis laten brengen, maar even met een taxi. Blijkbaar hoeft hij niet met de ambulance mee naar het ziekenhuis. Mocht hij wel met de ambulance meenemen en mee moeten, dan hadden ze hem wel meegenomen. Dus ik ga een taxi van vragen, zo vriendelijk ben ik wel. Uh, zijn motor ga ik uh, laten afslepen, want ja, die kan hier niet zomaar blijven staan. Dat hij hier niet mag rijden met zijn motor, laat hem maar even voor zich. Hij heeft blijkbaar al uh, de consequenties daarvan ervaren. En dan gaan wij uh, verder. Daar waren even ruzie met de ambulance te zien. Bedel is geloof ik wel niet toegestaan. Hey Kunnen we erop hey, staan? Wat? Serbian bad guys. Stole all my money, please help. Goedendag hey. meneer. Hallo. Hey. Nee, niet jij. Hoi, voor mij. Goeiedag, Even van mijn een tijdsbewijs. Even kijken of er al vaker aan het systeem is voorgekomen. Hij heeft een vergunning voor vuurwapens. Uh, die mag die uh, concealed. Ja, wat is dat Nederlands? Hij mag ze geborgen bij zich dragen, geloof ik. In Nederland is dat natuurlijk niet echt zo. Um, ja, goed. Had ik bijzonderheden bij deze meneer. Even kijken. Heb ik verder niks bij hem, nee, dan ga ik hem vragen het gebied te verlaten zonder uh, hier uh, verder te gaan bedelen. Ja, oké, okay, fijne dag. Jij ja, mag doorlopen. Het hey. Yeah. is druk. Yo, Maakt wel gezellig hier. 242. On, uh, nou, daar hebben we niks aan. Het zijn natuurlijk wel leuke meldingen, maar ja, je kunt ze wel uh, aannemen, maar dan zit je daar in een achtervolging met je fiets. Daar heb je natuurlijk helemaal niks aan. 12.01, dat is 12.01. 12.01. In ons gebied is een achtervolging gaande. Ik twijfel of ik hem aannem of niet. Zo, we, ja, we gaan eens kijken hier. Oh, die gaat hier. 2010, we hebben zit op de verdachte. Staan blijven in de naam dat werd. Ik ben op de fiets. Nou ja, dat had echt zin. Alleen wel weer het strandgebied op. In. En hij rijdt over het strand. Levensgevaarlijk. de is zit klem. Het is een armoured vehicle. Oh, ook een bal. Dus we kunnen moeilijk um, schieten erop. Maar ja, we moeten wel. Ik ga wel een en ander bijvragen. Een collega vraagt om een assistentie. What is Over. Yo, ja, hij gaat helemaal de achter, maar ik, hey, weet je, zo hou ik hem natuurlijk niet bij. Hij gaat alleen weer terug het strand op. Ik denk alleen dat hij hier blijft rijden. Eens kijken we hem hier gaan treffen. Want dan rijdt hij gewoon rondjes. Zo te zien zijn we hem kwijt. En dat snap ik ook wel, want ja nogmaals, we waren op de fiets. Dus ik ga ook niet in een volle achtervolging. Alleen het moment dat hij op mij af was komen rijden had ik misschien wel geschoten. Mocht hij op mij inrijden dan vooral. Hou oh, het gebied even in de gaten. Maar ja in ieder geval uh, voornamelijk aan de collega's in de voertuigen overlaten. Dikke stunts G. Yo, 360, no-scope, alles. Wauw, gek. Kijk hem dan. Kijk hebben Willy. Oh, ja, ik ga het hoe goed hier. Nou ja, perfect. En nog eens kijken wat van mij allemaal. zo mijn vuurwapen? Ja, dat is helemaal... Airport. Als het nou hier is... Nee, dat is daar. Daar gaan we ook niet in. Hoe maak je een Willy met dit ding? You Nee, nee. Willy really maken met zijn fiets. Nou, nee, ik weet niet. Nog eens kijken wat we uh, melden. Wat? Nou, weet je wat? Neem ik gewoon aan, jongen. Twee kilometer fietsen. We hoeven niet met spoed die kant op. Nou, dat scheelt alvast. Uh, dat gaan we wel een beetje doen. Want anders zijn we over een uur nog bezig. Ja, we kunnen misschien hier een beetje afsnijden. Maar veel kunnen we niet afsnijden. Dus, uh, nou ja, ik ga het jullie besparen. En misschien mezelf stiekem ook. Dus ik zie jullie daar zo meteen. Tot zo. Hoi. Goeiedag. Hoi. Hey. Hey, goeiedag, vertel. Wat is hier te doen? Hey, ik ben agent Jans, uh, dit is een van uh, onze community event. Uh, ik moet wat papierwerk doen, kun je het overnemen uh, van mij? Ja, natuurlijk, wat kan ik doen? Ah, uh, oh, maar nou allemaal dingen gaan... Ja, oké. Okay. So nou, goed. Ik uh, ben ineens wijkagent ofzo. Ik moet wat uh, plekjes gaan uh, controleren. Dan Ah, uh... oh, hier is van alles te doen. Gewoon een evenement. We gaan gewoon eens kijken. Ah, oh, hier is de politiehonden demo. Hallo. Nope. Hallo, wat kan hij mij helpen? Oh uh, ik moet <laughs> uh, Oké <okay. laughs> ja dat is goed Oké okay. Wat ik ga doen Ik ga daar staan En ik ben voor de Kijkers hier zo ben ik het slachtoffer Of de verdachte en die hond die gaan me proberen te pakken hey, Dus wij moeten gewoon wegblijven Van die hond Kom maar. Kom. Nee, waarom val ik nou? Nee, dit is oneerlijk, vriend. Auw. Run, bitch, run. Oef. Kom op dan. Kom op dan. Ga <laughs> je me nooit te pakken die gekje. Pak je baasje maar. Dit is echt leed van maken. Alsof ik hier in zo'n arena zit waar één iemand dood moet gaan. Dan wil ik of die hond. <laughs> ik krijg me echt niet. Stik er een hond. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. ja hij snapte niet meer. Nu sta ik achter je. Ja. Heb je het opgegeven? <laughs> ik weet... Oh, oud. RIP hem. Hij blijft ook gewoon liggen, hè. Oh, oh. Ja, stap jij nog eens op, me je gek. Je hebt die finaal fout. Ik blijf gewoon liggen. Nou, oh, kijk. Kijk dan. Ja, ja. Ik geef me over. Collega's, super gedaan. Ik ben 44 seconden. Van die hond verwijderd gebleven. Nou, mijn vrouw was gezellig. Ik ben klaar hier. Doei. Mensen, ik vond het heel leuk. Maar ik ga door naar de volgende activiteit. Met het fietsje. Ik ben ook mijn helm kwijt. Levensgevaarlijk dit. Wat was hier alweer te doen? Wat? Oh ja, ik moet even laten zien wat dit voertuig allemaal kan. Ik zie hier alweer. Nou mensen, kijk eens aan. Daar komt hij Kijk eens, kijk eens wat een geluid. Kijk eens aan. Wat moet ik allemaal doen? <laughs> moet ik doen? Hij maakt te veel geluid. Ik maak helemaal geen geluid met dat voertuigje. Kijk eens aan. Nou, genoeg gezien. Doei. Kijk zelf maar daarna. Ondankbare mensen allemaal. Door aan laatste activiteit. Oh, de Zulu gek die staat hier ook gewoon ja. Een politie open dag. Moet ik ermee vliegen ofzo? Hoi, oh, vertel. What the hell? Oh, waar kan ik je mee helpen? Hoe zijn je uh, vliegskills? Ja super goed. Oké. Uh, Oké, okay. okay, ik moet blijkbaar gaan vliegen. Gaan we doen. Ah, ja, bij ja, is goed ja. We gaan ineens rennen met die Zulu hier vliegen. En we gaan wel mensen meenemen. Het gaat ook nog regenen. Levensgevaarlijk dit. Oh, ja. Oké. Okay. Zit er ook niet iemand achterin? Of komen die niet mee? Let's go. Twee. Twee was staren. Oké, okay, en ik mis hem ook nog, finaal. Maar waar is drie? Dat is de vraag. Wauw, was dit hem al. Wat saai hoor. Rustig landen, alles onder controle. Oh, oh, oh. Ja, mensen, niet schrikken. Daar zijn we weer stappen zo nog uit. Nou, kijk eens aan. Ik stap er in ieder geval wel uit. Meneer, het was heel gezellig. Ik zie je bij de volgende. We gaan onze fiets uh, snel naar het bureau brengen. En dan vind ik goed geweest. Want uh, het is, uh, zoals je ziet, uh, aan het regenen. En dat is niet zo fijn om met de fiets te gaan. Het is ook al laat. Het is avond. Uh, Einde dienst dus voor ons ik zou zeggen, ik ga zeg jullie bedanken voor het kijken staan mijn collega hier inmiddels alweer. Nee, maar dat boeit me niks. Ik zie jullie graag een paar dagen bij een nieuwe video. Wat ik traaien, het zijn, weet nog niet. Ik hoop dat jullie deze in ieder geval wel leuk vonden. Doe het blauwe duimpje omhoog. En tot de volgende, doei.